De belangrijkste boodschap van vandaag is dat we aan zijn geland in Industrie 4.0. Dan heb je een begrip nodig over wat data in je hele productcreatieproces doet. En hoe je dat gebruikt, hoe je dat terughaalt en weer inzet om opnieuw innovatie te doen. Zodat we de industrie kunnen versnellen en dat we relevant blijven als Nederland ook in de hele wereld met onze maakindustrie. Een van de belangrijke zaken die hoort bij Industrie 4.0 is een digitale tweeling, een digital twin. Product Lifecycle Management, de cyclus van een product. En die blijft doorgaan, want steeds als je een product door hebt gelopen, de levenscyclus van een product, haal je daar weer innovatieve ideeën uit om je product weer te verbeteren. In het midden staat een digitale variant van een product en een representatie van een echt product. En die twee moeten in sync zijn. Als die in sync zijn, dan kun je echt in een mooie loop blijven innoveren. Dus wat wij zien als onze rol in de industrie, is dat wij partner willen zijn voor al die bedrijven die nog niet industrie 4.0 zijn, of daar stapjes nog in willen maken. En om hun in die hele weg naar het eindpunt te begeleiden met software, met kennis, consultancy, om te zorgen dat ze ...nieuwe producten kunnen maken die aansluiten bij wat we op dit moment als consument verwachten in de markt. Nou ja, ik ben naar het event gekomen om ook andere disciplines, andere vakgebieden te horen waar zij mee bezig zijn. We gebruiken de software ook wel op een speciale manier, maar elke keer uh, word je toch wel weer geïnspireerd door verhalen en, uh, en dingen die je hoort. Het zijn ook vaak alweer ideeën die je ergens in je achterhoofd uh, hebt. En dan zit je zo te luisteren en denk je, oh ja, dat moeten we weer eens even oppakken. Dus wat dat betreft is de dag al geslaagd. Wat ik vandaag hoop dat mensen mee naar huis nemen is dat ze inzicht hebben hoe ze bijvoorbeeld met de nieuwe functies van Model Based Definition bijvoorbeeld, hoe ze daarmee wellicht hun tekeningen dadelijk kunnen vervangen door een digitaal model, helemaal in de geest van de industrie 4.0. En iets anders is dat inderdaad, men ziet van ja, er zijn nieuwe technieken waarmee je dus productiever wordt. Ja, ik hoop wel dat die engineers dat mee onder de arm nemen en daarmee aan de slag gaan. Het is gewoon to om with the partnerships engineer en between Siemens to us to really collaborate and talk to our customers, to understand what their business challenges are, to understand how we can offer and share solutions with them, and ultimately to show them the great advancements in Solid Edge 2023. Uh, wat brengt mij hier? Ja, het is een uh, ieder jaarlijks terugkerend evenement waar ik toch bij wil zijn om de ontwikkelingen mee te maken, mee te krijgen op het gebied van uh, PLM, uh, Solid Edge Team Center. Ja, die ontwikkelingen die vinden we toch belangrijk om daar niet in stil te staan. We willen up-to-date blijven van het geheel. Die ontwikkelingen die denken wij hier te kunnen zien. We zijn het met uh, vier man sterk uh, hier naartoe gekomen. Om alles te kunnen zien en te kunnen evalueren op, uh, op het einde. Het mooiste, ja, dat klinkt misschien best raar, het mooiste vind ik toch om, om, om hier wel te zijn en om iedereen weer te zien waarmee we samenwerken. Ik vind dat, ik vind dat een belangrijk onderdeel dat ik de mensen die ik aan de telefoon heb, van support tot consult tot, uh, tot begeleiding, uh, om die weer eens te zien, handen te schudden. Dat vind ik echt een van de een van de, ik vind echt de meerwaarde van het evenement. Plus ja, de, de, de nieuwe dingen die je meekrijgt. Thank you.